De Piratenpartij staat voor een vrije informatiesamenleving. De Tweede Kamer heeft meer ICT'ers nodig. Ik ben Jeroen Dijkhuis en ik heb meer dan 20 jaar ervaring in de ICT. Ik ben er klaar voor. Stemlijst 19, stem Piratenpartij.